Nou, ik heb honger. Perfecte timing. Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. In deze video gaan Larissa en ik... Um, Proeven? Eten. Laatst zaten we op onze boodschappen app te kijken en toen ontdekten we allemaal nieuwe producten. En nu hebben we dan wel eens dat vaker, dat we iets nieuws zien, dat we iets hebben van golf. Zou dat wat zijn? Ik durf het niet zo heel goed aan. Maar in deze video doen we het... Allemaal. Ja, we hebben gewoon alle producten die voor ons nieuw zijn en waarvan wij de verpakking gewoon interessant vonden of het product, die hebben we gewoon besteld. Wij shoppen dus via Picnic bijvoorbeeld, maar veel van die producten kan je waarschijnlijk ook wel krijgen bij een andere supermarkt. En we dachten ja, het is wel leuk om dat eventjes te testen in deze video en voor ons extra leuk. Ja, ik weet niet, ik word helemaal excited voor alle producten die we hebben besteld. Ben je ook benieuwd naar welke producten wij nu gaan proeven en wat we ervan vinden? Blijf dan vooral kijken, geef me ook alvast een duimpje omhoog en uh, ik zou zeggen, laten we beginnen. nou dit zijn zijn allemaal drankjes die wij tegenkwamen in de app. En het heet dus That's Pretty Savvy vitamin Water. Ja, het klinkt echt heel erg leuk sowieso. Ja, ik moet zeggen, we waren een beetje geswicht door de verpakking. Omdat het gewoon grappig klonk. En er staat dus ook per smaak een ander tekstje nog boven. Ik staat There's a fitness guru in India that drinks this. Just saying. While everybody was kung fu fighting, some of us were actually kicking it. Wij zijn gewoon heel gevoelig voor verpakkingen, dus dat is eigenlijk ook wel gewoon voornamelijk de reden dat we deze hebben geprobeerd. Ja. Voor de rest is het dus... Uh... Vitamin water met ja. 20 calorieën, geen toegevoegd suiker. Wel zoetstoffen. Ja, uh, hij is vegan en gluten free. Wij hebben hiervoor betaald 1,80 euro en er zit 500 ml in, dus het is niet per se uh, goedkoop. Cheers! Zo, hoe is het best wel smaak oh, is het aan. best wel best wel uh, zoet of zo best wel lekker ik had zeg maar bij vitamineswaters is het soms echt wel heel waterig dit is totaal niet firestarter is goedgekeurd. soul cleanser kan ik ook wel gebruiken <laughs> Oeh, zo maar er zit ook um, zit best best er zit ook kleur kleur kleurstof in hè geloof ik even kijken ja oh nee carotene ah deze heeft ook wel weer echt veel smaak oh die doen me denken aan Capri Sun ah goed, tot nu toe ben ik wel echt te ja, het is niet, uh, het is niet teleurstellend. Zou deze groen zijn? Ja, die... <lacht> Heel apart kleurtje wel. Ja, een beetje appelsmaak. Oh. Met iets anders ofzo Oh, deze wel best apart. wel lekker. Ik vond ze allemaal wel lekker eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat als je echt niet zo goed bent in water drinken, kan dit een interessant vervanger zijn. Gewoon, water is natuurlijk het Gewoon. allerbeste. Maar verpakking is ook heel erg leuk. En er zit ook best wel wat in, vind ik. Ja. Nou, naar het volgende item. Mijn stem gaat een beetje ervan weg. Zijn wij heel erg benieuwd en enthousiast? Maar ik moet eerlijk zeggen: dat toen we het binnenkregen, hadden we echt iets van. Wat? Zo dit klein. Het? Zo klein. We dachten dat we gewoon echt een vet grote uh, Ben Jerry's size pint. Uh, product zouden krijgen. Ja. We hadden op zich even kunnen kijken naar de hoeveelheid. Maar dat, dat hebben we gedaan. niet gedaan. Eetbaar cakebeslag in de smaak vanille. En daar zijn we echt heel erg benieuwd naar. Van Wat is dat nou? Is dat überhaupt lekker? Dus dit moesten we echt toevoegen aan deze video. Ja, ik ga ervan uit dat het wel lekker is. Er staat ook heel duidelijk op no ice cream. Ik denk dat er misschien in het verleden wat verwarring is ontstaan. Hele schattige verpakking. Oh. oh. <laughs> ja, het, het lijkt toch op cakebeslag. Oké, okay, even proeven. Mm. Oh my god. Dit is Holy echt Holy shit. Ja, oh, dat ik weet niet. Altijd. Ik had wel een verwachting, maar deze heeft mijn verwachting overtroffen. Want ik dacht eerst van, waarom zou je dit kopen? Je kan het gewoon gewoon een cake bakken en dan snoepen. Maar nu neem ik een hap denk ik, ja. Ja, maar even serieus. Zoveel wilt... moeite. Je, je, je wil alleen dit. Ja, je wilt ook niet groter dan dit. Maar ik wil nog wel <laughs> één dingetje. Maar je wil je niet meer van. Nee, dat klopt. Mm. Oh my god. Oh en leuk om te weten is ook dat je deze cakebeslag ook in de smaak cookie dough hebt. Nou wilden we die echt heel graag hebben. Maar um, die, werd steeds ja, die werd steeds niet geleverd. Dus we hebben het even alleen op vanille gehouden. Maar vanille is ook echt... Oh Oeh. my god. Deze is echt lekker. <laughs> dat had ik echt niet verwacht. Oh trouwens, ik denk dat hieronder nog een lepeltje zit. Ja. Oh, oh my god. Dus ik kan het god. ook gewoon meenemen. Zit je in de trein onderweg naar school of werk? Ja, maar het is ook klein genoeg dat je zo even je handtas kan doen en dan zo even stiekem een cakebeslag. Zo. So. En de prijs van dit cakebeslag is 2,29 euro en je krijgt in dit bakje 95 gram. Dan hebben we hier nog een keer een pot met deeg, maar dan deeg. En dit is wel een bake-off. Het is van de Maro Banketbakkerij. En deze kost 2,99 euro. Voor echt een flinke pot van. 500 gram. Dus dat is best wel wat, denk ik. We gaan deze natuurlijk eventjes afbakken. Want we willen wel even testen of het lekker is. Maar Larissa die zei net al... Wow! wow. <laughs> ja, ruikt dat? Oh, maar goed. Kruidengam. Oh, het gaat lekker. Ah, het is wat steviger als die andere. We gaan het gewoon even rauw eten. Maar eigenlijk is het niet wat ze aanraden. <laughs> lekker. Mm. Wij gaan deze afbakken. En dan laten wij je weten of deze heel erg lekker is. Nou, ik pak eventjes wat eruit uit met een lepel, want je kon het uitrollen, maar daar hebben we geen zin in. En dan kleine bolletjes. Dit is waarschijnlijk al te groot. We mogen nu helemaal zelf verbaan hoe groot onze kruidnoten worden, dus dat is dan wel leuk. Dit zijn al onze kruidnoten. En moet je kijken, we hebben echt nog heel veel deeg over. Nou, we kunnen niet wachten om ze te proeven. Dus we schuiven ze snel in de oven. We zijn een aantal minuutjes verder en de pepernoten zijn uit de oven gehaald. Tadaa! Tada! Cheerio! Ze ruiken yeah, in, in ieder geval lekker. Ja. Yeah. Oh. Zo. Oh. Mmm. Oh. Lekker. Wow. We hebben wel eens dus eerder uh, pepernoten gemaakt. Dat is niet hetzelfde. Nou, ik vind de pepernoten echt super goed gelukt. Ze zijn echt lekker. En het is ook lekker dat ze warm zijn. volgende item is in hetzelfde thema. We hebben hier namelijk een pepernotenbrood met spijs. En uh, deze heeft wel echt het Picnic logo'sje, maar ik kan me heel goed voorstellen dat misschien andere supermarkten ook zo'n brood in de schappen hebben. Ja, ik weet het niet zeker eigenlijk, Maar ik heb is... er nog nooit van gehoord. Nee, inderdaad. Dus ik ben er echt super benieuwd naar. Ik ben al zelf wel heel erg dol op um, van dat spijsbrood, of krentenbrood met spijs. Um, dus dat ze nu pepernoten, denk ik, hebben toegevoegd, ja. kan er een soort van lekkere crunch geven, dus ik ben echt super benieuwd. Crunch? Denk je dat er stukjes in zitten? Ik denk gewoon kruiden. Oh. Ik had zo'n idee van, hier zitten hele pepernoten in, oh. maar dat blijft inderdaad als je het bakt, misschien nooit crunchy ofzo. We doen ja, het gewoon wel... eventjes zo moeilijk zonder tafel. Ja, toch, ja, het staat wel echt fantastisch, hè, op zo'n houten plank. Nu is, er, nu is het moment of truth. Ja. Zitten Wat er pepernoten? Zou pepernoten spice zijn? Ja. Oh, je had nog gelijk ook volgens mij. Ja, volgens mij, mij zijn het de hele pepernoten die ze erin hebben gedaan. Het ruikt wel een beetje ergens, wel een beetje kruidenachtig. En ik zag op de verpakking al kruiden staan. En er zitten geen rozijnen in. Dus daar ben jij oh, ook yes. heel blij mee. Yeah. Wat doen jullie altijd met jullie spice? Larissa en ik die, uh, die haalt er vaak uit. En dan smeren we het over dat brood heen. Wat ik het allerlekkerste vind met dit brood. Het sneetje ga ik Grillen. even in de grill gril doen of de toaster. En dan doe je de spice. Ja. Dat is echt het allerlekkerste, want dit brood is vaak wel een beetje ja, plakkerig. Cheers! Cheers. Ik vind het heel lekker. Ja. Ik vind het ook kruidiger. Ja. Ik vind het denk ik lekkerder dan gewoon uh, spijsbrood. Want ja, het zit... is echt veel warmer qua ja, smaak. Ja, er he? zitten gewoon heel... al die warme kruidnoten kruiden. Dus kaneel, kruidnagel. Lekker. ik vind het toch leuk dat je nog wat kruidnoten ziet zitten. Ja. Ik hoop voor jullie allemaal dat je het ook gewoon bij andere supermarkten kunt vinden. Anders moet je gewoon even via Picnic bestellen. Want dat is echt, echt heel erg lekker. En het kost euro. voor een broodje van 500 gram. De volgende producten zijn... We zijn van het merk Violife. vegan zuivelproducten. We hebben dit nog nooit geprobeerd en we waren wel heel erg benieuwd naar omdat we eigenlijk liever geen zuivel meer drinken, eten, dat soort dingen. Nog steeds doe ik het wel af en toe ik eet ook gewoon nog kaas. Maar ik vind het wel leuk om te kijken alvast naar alternatieven. Jazeker. Ik heb hier als eerste... De mozzarella flavor Graded. 200 gram en dat kost 3 euro. euro. En dan hebben we hier de Greek White Block. Dit moet dus lijken op feta, denk ik. En dat is 200 gram, kost 2,89 euro. En dan hebben we hier ook nog de Creamy Original Flavor. Deze kost 2,82 euro. Ik denk dat het lijkt op roomkaas of misschien op crème fresh. Het is vrij van Soja, gluten, lactose, noten en conserveringsmiddelen. Oh, okay. Gemaakt van Dezo. kogelsolie. Oh, het, het ruikt gewoon heel. Ja, hoe zeg je dat? Melkerig of zo. We gaan even een klein hapje hier. Hapje. Dit is echt creamy ten eerste. Ik proef heel lichtjes de kokos. Ja. Toch wel. Maar hij, is wel, hij heeft wel een beetje dat zuren van een crème fraîche, maar dan iets ja. steviger. De textuur is echt super romig. En ik kan me voorstellen dat dit een hele goede vervanger is voor, dus inderdaad, crème fraîche. Misschien kan je het wel gebruiken om een romige pasta te maken of zo. Ja, ja ik moet ben zei, best wel echt oud doen. Ik ben, uh, ben de... best wel. Ja. Dan hebben we hier de Greek White Block. Oftewel, ja, een soort van dupe van de Vetta, waarschijnlijk. Mm -hmm. Oh, zo op het eerste. Zie ik dat hij best wel een goede textuur heeft. Hij is iets minder kruimelig. Ja, hij is iets Oeh, romiger. Wow. Wow. dit smaakt gewoon naar feta. Het heeft ook die smaak die ik dus eigenlijk niet zo heel erg lekker vind van feta. En ik vind het persoonlijk niet heel erg erg dat hij iets minder kruimelig is. Nee, dat vind ik eigenlijk wel prettig. Ja, we hebben laatst wel bij een zaakje in Utrecht gegeten waar we ook een... Um... Was het een geitenkaas? Een vegan een geitenkaas? een vegan geitenkaas kregen. En daar waren we ook heel erg van onder de indruk. Maar het lijkt echt heel erg hierop. Ja, ik vind het wel lekker. Ja. Dit is echt een hele goede vanger. Alright, nu ben ik extra excited om die te proeven. Ik... Eet geen uh, ongesmolten kaas. Maar aangezien dat dit dus geen kaas is, moet ik het wel proberen. Maar ik vind maar het tegelijkertijd een beetje spannend. Het also. heeft wel dezelfde dus smaak voor kaas natuurlijk. Ja, mijn god. taar, dit is echt maar voor dat mij heel... Maar gaat niet naar kaas hoor. Wel, maar iets minder heftig, maar wel, wel nee, kazig. Je, van popcorn met kaas? Ja, oh ja, ja. Goeie. Ik doe er even één, ja. Eén? Ja, dat kan je toch niet eens proeven? Jawel. Nou, gaan we. Nou, ik vind het wel heel erg naar kaas smaken, maar het overtreft niet kaas. Maar ik kan me wel voorstellen dat, het, dat je dit kan zien als een hele goede vervanger. Zo, dit zijn hele simpele pizza broodjes. We hebben ze even doorgesneden, besmeerd met tomatenpuree. En nu gaan wij de geraspte mozzarella-flavored grated kaas erop strooien. Zo. Ja, en deze gaan dus ongeveer 10 minuutjes, kwartiertje in een oven... Oh. Huh? Huh? Wat is hiermee gebeurd? Het ziet er niet heel aantrekkelijk uit, maar misschien is het wel lekker. Tijd om te proeven. Ik heb nu het broodje doorgebeten, dus dan zie je hier dat het echt super ja, juicy is eigenlijk. Want dat is toch wel heel erg gesmolten. Dat zag er echt vies uit op beeld trouwens. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik, ik, ik... voel het ook best wel uit aan tanden en mijn, en mijn plak, ja. kleven. Mm -hmm. ja. Qua smaak. Best wel oké. Okay. Het plakt heel erg. Ik ben niet super fan, maar ik ben ook niet. Uh... Nee, ik vind niet... het niet vreselijk. Nee, het is niet vreselijk. Maar ik vind het een beetje weird. Vooral. Een beetje maar... raar. En wat ik trouwens ook moet zeggen is dat de kaas gewoon echt niet wilde smelten. Dus ik heb het veel langer in de oven gelaten. Omdat ik toch wel een beetje die kaas wilde laten smelten. En nu alsnog zie je dat het niet volledig gesmolten is. Dus ja dat, dan vond ik hem eigenlijk lekkerder smaken toen hij niet gesmolten was. Ja. Nou, het volgende product die uh, hebben we eigenlijk uitgekozen vanwege de verpakking, want deze is gewoon super leuk en kleurrijk met allemaal bloemetjes erop en regenboogjes. Dus dit is inderdaad een pakje boter. Hoe we dit gaan proeven, geen idee. is houdt niet van boter en ik ben ook niet echt van plan om een lepel boter te gaan nemen. Niet. Oh. Nee. <lacht> dit is dus ook een vegan product. Het is niet gemaakt met palm, maar met shea boter. Cheers. Cheers. Ik proef eigenlijk vooral dat het lekker was. Ik doe dit. Het is echt boter. Ja. Het smaakt echt, echt naar boter vind ik. Nou ja, ik ben blij dat het ook gewoon een prima product is. En dus ook weer een hele goede vervanger. Dus je proeft het er echt niet aan af. Ja, en het smeert lekker en een leuke verpakking. Die verpakking is toch leuk en vrolijk. Hierin zit 250 gram en het kost 1,40 euro. Volgende item is deze tortilla. En dit is de paprika en chili tortilla. En dit is van het merk No Fairy Tales. Er waren meerdere varianten van. Uit mijn hoofd hadden ze ook wortel. wortel en biet. Deze kan je dus ook bij de Albert Heijn krijgen. En Elke keer loop ik langs het schap, zeg maar, en dan zie ik hem en dan denk ik, oh ja, en dan neem ik het niet mee. Dus daarom vind ik het ook gewoon leuk om deze video te doen. Want nu hadden we gewoon zoiets van, we kopen het gewoon, we kijken wel. Misschien is het lekker, misschien niet. Ja, op de voorkant staat 45% groenten, een bron van vezels. Zo, oh. nou zo ziet hij eruit. Hij is echt Super enorm oranje. En ja, ja het is. Hij uh... Houdt een beetje naar caviar uh, voor. Oeh. Een klein beetje kick. De chili proef ik hier nu. Nou, ik proef eigenlijk helemaal niks van die paprika. Dus als ik het, zeg maar, blind zou proeven, dan zou ik iets hebben van, nou, het is een beetje wat heter. Ja, maar de paprika olie proef je toch wel? Dat rookt graag Nou, niet zo goed. Nee? Nou, er zitten er vijf in de verpakking. Het kost 2,66 euro. Dus het ligt... Ietsje hoger dan de normale, maar die zit dan wel 45% groente in verwerkt. Oké, okay, we gaan de wraps nu vullen, zodat we even iets beter kunnen proeven hoe dat nou uiteindelijk gaat smaken. Dus we hebben allemaal dingetjes zoals sla en tomaatjes. We gaan deze er ook nog op smeren en dit er bovenop doen. Lekkere vega vegan wrap. Vegan wrap, ja. Hij is heel uh, oranje. Ik ben benieuwd of hij uh, nog een beetje pittig is. Ik weet niet, het smaakt zo gezond. Ja. Nou wat Larissa zegt, vind ik ook, want hij ruikt heel gezond. Ik weet niet, ik heb zoiets van doe mij maar, maar gewoon een normale tortilla. Ik, merk nu, dat ik uh, merk nu meer dat ik een groente tortilla eet dan hiervoor ofzo. Ja, niet. toen je het alleen was. En ik zit ook te denken van waarom zou ik dat willen als ik ook een normale wrap kan volstouwen met heel veel groenten. Voor mij is het heel eventjes dat ik denk, niet voor herhaling vatbaar. Ja. Maar ik vind hem niet vreselijk. Nee, het is niet vreselijk. Het is best een prima ding. En ik denk als jouw kinderen voor hun meter groentes eten, mm -hmm. dat het wel een goede optie ik kan mag zijn. Als voor vezels. Ja, en ik mag als volwassene best wel wat meer vezels eten. Dus misschien is het wel een uitkomst voor mij. Dan well, hebben we hier Jespers nieuwe natuur granola. En dat is natuurlijk geen nieuw product ofzo. Dat kennen we natuurlijk al, maar uh, dit was ook weer een kwestie van, we zijn gevallen voor de verpakking. Hij is lekker, ja, een beetje minimalistisch eigenlijk. Wel gewoon aesthetically pleasing <laughs> voor in je keuken. Deze die is uh, €3,69 voor 400 gram. Dus het is niet de meest goedkope granola ever. Wij hebben de dus smaak Kers kokos genomen. Nou, doe maar eventjes een beetje zo in mijn hand. Dat vind ik het makkelijkste. Mmm. Crunchy. Super crunchy. Want wat heel opvallend is, misschien, is dat het uh, minder zoet is. Maar dat komt omdat normaal gesproken. dan maken ze dat best wel zoet met heel veel suiker, heel veel honing. Dit hebben ze knapperig gemaakt met vruchten. Ze gebruiken de overgebleven groenten en fruit. voor het koten van de havervlokken. En de doppen van de cashewnoten. die gebruiken ze voor het opwekken van bio-energie. Dit is gewoon zo'n merk of gewoon een, een product. Voor... je kan er eigenlijk gewoon niet tegen ingaan dat het goed is. Er zit ja. er geen zooi in, er zit er geen conservingsmiddel in, geen. Slechte suiker. Nou, ik moet zeggen dat ik hier wel, um, dat ik wel enthousiast ben. Ik vind de verpakking gewoon mm -hmm. nogmaals. Ik moet echt ophouden met mezelf honderd keer halen. Maar die vind ik leuk. Hoe ze het hebben gemaakt uh, is interessant. Gewoon ik ik lekker. Wel heel en ik hou zelf ook niet van mega zoet. Dus dat vind ik het ook wel lekker. Dan gaan we nu naar minder gezond. Maar wel heel erg lekker. Want een tijdje geleden hadden wij de Action Shop nog online gezet. En toen hadden wij. Was het pretzel of niet? Nee, we hadden caramel. caramel oh ja, ja. Kent, of ja. zo. En toen had iemand een comment achter. Gelaten met dat er ook een salted caramel M&M was. Zijn ze nou weer stoffig of niet? Jawel. <lacht> Waarom? Ze Zullen vast wel goed zijn. Waar is het zout? Ik had verwacht dat ze heel erg zouden lijken op die, op die andere. Dus... <lacht> Ik snap wel dat ze die andere caramel krokante noemen, want die was inderdaad, je nou een hapje brak bijna je kies eraf. Nee, dat is wat zachter, maar ik vind het niet salted. Op oh, het allerlaatste dan je ook klein een beetje zout. Vind je hem lekkerder dan die andere? Nee, volgens mij niet. Nee? Ik wel. Had een iets meer zout uh, hiervan gebeeld, omdat ik die combinatie van zout en zoet heel erg lekker vind. Maar dat mis ik hier wel een heel klein beetje. Ik denk daar misschien zit het zout aan de buitenkant. Ik weet niet wat het is met die M&M's, maar die zijn blijkbaar gewoon allemaal stoffig. Maar dat komt denk ik omdat ze zo rollen. Ja. En dan... De M&M's Salted Caramel zat in een wat kleiner zakje van 255 gram. Deze kost 2,96 euro. Volgens mij is dat wel redelijk normaal, toch? Of niet? Nou, weet ik niet, het best wel duur eigenlijk. Hij vervangt voor mij niet de gele M&M's met nootjes. Waarom zouden ze geen M&M pepernoot maken? Dat zou echt een goede zijn. Moving on, want we hebben nog wat zoets. Is dit een nieuw product? Ik zag het en ik dacht, nou, even normaal doen. <lacht> hoezo? Nou, hoezo? Okay. We hebben hier de mentos, choco en karamel. Witte chocola, hè? is heel belangrijk. Want je had ook de donkere oh, ja. chocola, maar ik dacht weer... <lacht> Wit. Rustig. Ja. Mentos is voor mij gewoon de lekkere minty. Uh, hoe noemen die dingen? Pastilles. Uh. Pastilles, ja. Dat of, is voor of, mij mentos. Of de fruit. Of de fruit. Maar ik bedoel, we hebben wel eens die met caramel en chocola gehad, toch? Of is het een heel ander merk? Of is het een heel ander product? Maar er zit geen mint meer in, hè? Ja, maar je ja. moet dat hele mint idee loslaten. Ja, maar daar heb ik moeite mee. Hé, hey, lijkt dat niet een beetje dat op is die is een beetje die, uh, ongemakkelijk. Die andere? Werkt dus original? Ja. Oh, dat bedoel ik. Oh, maar dat vind ik wel, oh. wel lekker. Die werd dus origineel. Oh. Maar Waar is de chocolade nou? Ja, die zit erin. Dat, dat is het kruimlachen. Ik <lacht> ben geen fan. Caramel smaakt niet genoeg karamel. En de chocolade smaakt echt niet naar chocolade. Om de verpakking komt er een, een hele rivier aan witte chocolade uit. Ja. Sorry, het waren oh, ja. gewoon uh, van die klontjes. Mocht je, ondanks onze niet heel enthousiaste reactie toch nog geïnteresseerd zijn, dan kost het 1,74 euro voor drie rolletjes. Ja, nou ja, dat dus is op zich wel uh, haalbaar te ja. doen, toch? Gaan we door met weer... Iets waar wij gewoon heel erg voor de verpakking zijn gevallen. Namelijk twee zakjes met kruiden. Dat is ik de merknaam ook wel leuk vind. Ja. Het heet The Man With The Pan. Ik vind het een hele leuke naam inderdaad. En ik vraag me af, is dit een Nederlands merk? Ja. Gravensdeel, Gravensdeel. Ah, ja. The Man With The Pan had verschillende soorten zakjes. En we hebben hier gekozen voor de tzatziki herb mix. En jij hebt die hand? Guacamole. De Guacamole. Euro. Een euro maar, dus dat is best wel goed. We hebben een avocado, dus ik zou zeggen, hier kunnen we lekker een guacamole mee maken. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt met dit. We gaan aan de slag voor de guacamole. Moet ruiken? Oeh, lekker. Heel lekker hè? Want er zit in tomaat, knoflook, zeezout, ui, peterselie, prei en komijn. Dan ook nog wat citroensap. Ik had een beetje verwacht dat het gewoon heel erg... Mexicaanse kruiden met avocado zou zijn, maar nu alles bij elkaar, ja. komt wel echt in de buurt van als je het zelf maakt. Een soort makkelijke versie is van kwak met dezelfde smaak als normale guacamole, maar ja. als je zou willen. Er zit wel poeder in, maar als ja. je zou willen zou je dat wel kunnen. Oh, bestel, uh, dat is best wel lekker. Dat is best wel lekker. Nou Larissa en ik worden altijd heel erg enthousiast van mooie verpakkingen, nieuwe producten, dus ik vond het echt een super leuke video ja. om op te nemen. Ja, ik denk eigenlijk het merendeel, zeg maar gewoon heel erg tevreden mee, ziet er tof uit, het smaakt er goed. Ik ik ben ook heel erg benieuwd of jullie net zo enthousiast worden van verpakkingen en nieuwe producten proberen en dat soort dingen. Laat even weten in de reacties of je bijvoorbeeld een product al kende of dat we misschien iets hebben gemist waarvan je denkt, nou meiden, dit moet je ook echt proberen. Ja. Let me know. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen als je hem weer gezellig vond en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan willen heel erg bedankt voor het kijken weer naar deze video en dan zien we natuurlijk heel snel over een paar dagen weer in een nieuwe video. Doei doei! doei.